Zoals Gerard zei, het is uh, iets wat we elke vier jaar doen. Uh, kijken naar de situatie in de Nederlandse topsport en vooruitkijken naar de nieuwe cyclus. Maar dat gebeurt uh, vandaag de dag wel op een, op een raar moment. Uh, die natuurlijk ook invloed heeft op uh, alles wat we de afgelopen maanden met de Nederlandse topsport hebben besproken. Gerard gaf aan dat uh, de, de, ja, de context waarin we zitten is uh, er eentje waar de sport... Um, ...denk ik midden in de samenleving is uh, komen te staan. Misschien nog wel meer dan voorheen. Een van de dingen die uh, de topsport bij kon dragen de afgelopen maanden... ...in een tijd waar het uh, bijna moeilijk werd om te kunnen blijven sporten... ...is uh, het opstellen van uh, sport- en beweegadviezen... Uh, ...die uiteindelijk mensen moeten helpen om hun weerstand tegen COVID-19 te kunnen vergroten. Een prachtig voorbeeld van een uh, samenwerking uh, van uh, NOC-NSF met de KNVB en een aantal universiteiten en ook uh, het kenniscentrum Sport. Um, de sport heeft ook het voortouw genomen in het opzetten van protocollen. Daar kom ik later zeker nog wel op terug. Als je kijkt naar uh, dat soort co-producties, dan denk ik dat je meteen een gevoel hebt bij uh, het belang van de Nederlandse topsport. Een belang dat veel verder gaat, denk ik dan... Medailles alleen. Goed, uh, wat hebben we de afgelopen maanden met elkaar meegemaakt voordat ik in ga zoomen op uh, uh, het doorkijken naar Tokio en Parijs en de komende jaren van de Nederlandse topsport? Uh, zoals ik zei, uh, eigenlijk is, is topsport nog meer dan voorheen midden in die samenleving komen te staan. Uh, het belang van onze topsporters in de eerste weken van de lockdown in Nederland in maart om aan te blijven geven dat je op hele creatieve manieren zelfs thuis kan blijven sporten, was denk ik een prachtig voorbeeld. Er ontstond heel snel een samenwerking tussen Skoola voor schoolgaande jeugd in Nederland en Team NL als het ging om leuke oefeningen thuis of in de schoolklas. We hebben, en daar zijn we trots op, Um, onze kennis die we hadden opgedaan de afgelopen jaren uh, in het project Thermo Tokio... ...wat geleid wordt door Camille Maassen, hebben we in kunnen zetten in die eerste lockdownperiode... ...waar uh, uh, ons IC, zorgpersoneel, uh, in hele zware omstandigheden moest werken. Het was warm, uh, ze uh, droogden uit, uh, dus hydratatie en koelen... ...was belangrijk en de koelvesten van uh, Team NL, bedoeld voor Tokio, hebben we toen op tijd uit de container kunnen trekken... ...en in kunnen zetten in, ik meen wel, 18 Nederlandse ziekenhuizen. Uh, een prachtig voorbeeld, denk ik, van uh, de bijdrage die Topsport kan leveren in zo'n moeilijke tijd. Uh, ik wil toch ook nog even noemen uh, wat er in die tijd uh, nog meer gebeurde. Uh, feit is natuurlijk ook dat topsporters um, ongepland en ongewenst, net zoals veel Nederlanders, in één keer thuis kwamen te zitten en toch ook na gingen denken over hun toekomst. Ik heb in deze tijd, als opbrengst misschien wel, ook het engagement van Nederlandse topsporters zien groeien. Ik verwijs alleen maar even naar hoe duidelijk sommige van onze atleten zich uitspraken in de Black Lives Matter uh, demonstraties. ...en discussies op social media. Uh, het is natuurlijk ook, de andere kant is ook waar. Uh, men werd ook, net zoals veel andere Nederlanders... ...enorm met zijn neus op de feiten gedrukt. Sommige van onze topsporters hadden in één keer geen inkomen meer. En het is heel belangrijk dat juist op dat moment... NOCNSF met Team NL uh, er kon staan voor de Nederlandse topsport. En samen met VWS eigenlijk in hele korte tijd... ...een inkomensvoorziening, een aanvullende inkomensvoorziening, de tijdelijke coronaregeling... ...voor topsporters die hun inkomen kwijtraakten, kon organiseren. Maar hetzelfde geldt voor bezig zijn met je toekomst na je topsportcarrière. We hebben nog nooit zoveel gesprekken gevoerd met Nederlandse topsporters... ...via het programma Team TeamNL at Work over hun toekomst. Het zijn vragen waar, waar topsporters mee bezig raakten... En, uh, en die ook af en toe ze in problemen bracht. Uh, daar ontstond ook twijfel en ik denk dat ik er niet omheen moet draaien dat er ook vandaag de dag nog twijfel is. Uh, dat de, uh, de mentale gezondheid van nogmaals niet alleen topsporters maar veel Nederlanders een deukje heeft gekregen. Uh, daar zetten we ons op in. Daar is uh, professor Paul Wieleman met zijn team uh, uh, druk mee in Nederland. Um, Iets waar ik absoluut trots op ben is dat we, uh, toen we snel dicht gingen in uh, de crisis, uh, het uit, De uitbraak van de crisis in uh, halverwege maart, uh, werden we ook gedwongen uh, door natuurlijk alle sporters en coaches in Nederland om heel hard na te denken hoe weer open te gaan. En we behoorden bij de allereerste in Nederland die doortimmerde uh, anderhalve meter protocollen klaar hadden liggen. ...voor de hele topsport, afgestemd met het RIVM en met goedkeuring van het RIVM. Dat heeft ons enorm veel goedwill opgeleverd. Het feit dat we met de topsport een solidariteit lieten zien naar de samenleving... ...dat we zelfs een voorbeeldfunctie aannamen... ...en het feit dat we die kennis heel snel ontwikkelden over hoe kunnen we nou een veilige omgeving creëren... ...waardoor we in coronatijd de besmettingsrisico's in de Nederlandse topsport minimaliseren... Dat heeft ons heel veel goodwill opgeleverd in Den Haag. Kijk naar de routekaart die het kabinet heeft uitgebracht en zie dat zelfs in de ernstigste fase, in de fase waarin Nederland in lockdown zou moeten gaan, dat daar nog steeds in de routekaart staat dat topsport uitgezonderd is. Dat is niet zomaar, dat is omdat we samen met het kabinet steeds op zoek zijn geweest naar de oplossingen.